Tijdens het weekend zijn er grote verschillen tussen het weerbeeld op de zaterdag en het weerbeeld op zondag. En vooral zaterdag belooft een mooie dag te worden voor een herfstwandeling, om nog te genieten van die mooie kleuren in het bos. Maar op zondag zullen we meer wind gaan voelen, zal de bewolking gaan toenemen, zullen we vaker dit soort dreigende wolkenluchten zien en krijgen we dus ook met regen te maken. Even in wat detail kijken naar die weersomslag die er aan zit te komen. Op zaterdag hebben we dus met rustig weer te maken. En dat zien we op vrijdagavond op de weerkaart verschijnen. Dat komt door deze uitloper van een hoogdrukgebied. En die komt zaterdag boven ons land te liggen. Eerst nog wat ruimte voor de zon. Vanuit het westen dan wel een toename aan bewolking. De meeste buien in het westen van het land. En op zondag krijgen we dan met deze regenzone te maken. Vroeg in de ochtend zal het in het oosten van het land nog droog zijn met wat zonneschappij. Maar tijdens de middag komt die regenzone eigenlijk vrijwel boven het hele land te liggen. En Tijdens de laatste uurtjes van het weekend, hier zien we zondagavond 9 uur, ligt die regenzone nog steeds boven een redelijk groot deel van het land. En zullen we dan ook nog wel wat natte omstandigheden meemaken. Dan nog eventjes in de weersymbolen terug naar de zaterdag. Dan is er dus veel ruimte voor de zon. Vanuit het westen wel wat hoge wolkenvelden. Ik krijgt de zon soms een wat waterige aanblik van. Op de meeste plaatsen droog. In de kustprovincies wel kans op een bui. Een enkel exemplaar kan wat dieper landinwaarts komen. Maar in de oostelijke helft van het land zal het grotendeels droog blijven. Wind is daarbij afkomstig uit het zuiden tot zuidwesten, matig van kracht. En de temperatuur komt zo rond 12 of 13 graden uit. Ja, en dan die zondag in de ochtend. In het oosten nog wel wat ruimte voor de zon, maar dan vrij snel vanuit het westen die toename aan bewolking. En dan op veel plaatsen in de middag een tijd regen. En we zullen ook merken dat de wind in kracht toeneemt. Boven land een matige wind uit het zuiden. En aan zee kan die wind wel krachtig worden met windkracht 6. Dan nog even samenvattend: Zaterdag dus overwegend droog met redelijk wat ruimte voor de zon. Maar op zondag dus meer wind, meer wolken en ook regen.